Het beginsignaal heeft geklonken hier in Assen. Lange bal van Sem de Wit in de richting van Lars van Wetering. Stef Nijland in balbezit. Lopende mensen. Tim van den Berg, Sem de Wit. Centrale duo gaat natuurlijk mee. Koppend sterk. Stef Nijland kan die bal heel mooi voorplanten. Komt ie. Nou, een rare schot. Hilal Ben Moussa. En daar een eenvoudige prooi voor de keeper Spiodic. Ja, ja, Mulder. Kijk, nou komt de ACV. Doet eindelijk mee. En wat gebeurt er? De bal uh, eindigt uh, gewoon op de paal. Nu blijven ze toch staan, ACV. Nu komt er ruimte misschien. En uh, ja, de is net niet goed genoeg voor uh, Remyon. Maar ja, Rumion kan door, kan door en plaatst de bal naast de paal. Had hem ook eventjes op uh, Lars van Wetering kunnen tikken. Echt een grote kans hoor, DVS. Wat een vreemde pot tot nog toe. Zoveel overmacht van DVS. De witte. En dan uh, die grote kans van de ACV. Of grote kans. Ja, zo zag het er eigenlijk niet uit. Maar de bal vloog zomaar tegen de paal. Zondagsmomentje. Stef Nijland met de, de corner. Nee, die gaat er ook niet in. En daar gaan ze weer. ACV. Als een dief in de nacht. Irren. Prachtig paas. Oh oh oh. Daar had een speler moeten inlopen. 36e minuut. ACV. Met een tegenstoot. Een overtreding. Vrije trap. Sam de Wit. Tim van den Berg. Ik noem ze even. Hoewel ik Tim daar niet zie staan daartussen. Wel Stef Nijland. De kleine Maarten van Dijk. Kleine Eren Javous. Hij komt bij de tweede paal. Daar kun je vergif op innemen, denk ik. Komt hij. Tuurlijk. Bij die tweede paal. Ik zei het! Jongens, jongens. Dit is toch ongelooflijk. Heel triest. Maar wel een kwaliteit van deze ploeg. Sem de Wit. Daar weer een uitval. En daar komen ze weer hoor. Kijk, kijk, kijk. Dit, uh, ja, hier trainen ze gewoon op. Hop. 2-0. Vlak voor rust. Lekker hoor. Giovanni Zwikstra. Dit is dus de kracht van ACV. Vooralsnog uh, geen. Ja, Nikki van Hilten staat uh, op de plaats van uh, Erin Javous. Waarschijnlijk ook vanwege zijn lengte, natuurlijk. Oh, Erin uh, Javous die staat aan de andere kant. Ja, Salasiva. Die uh, heeft kennelijk toch iets te veel last van die, uh, die lichte blessure. Iren, dat noem ik gedurfd. Heel goed, goed gespeeld. Iren, Omar en oh, oh oh oh, Lars. net iets te laat. Een prachtig schot, daar toch uh, aangeraakt. Corner. Sam De Wit was de schutter. Bal aan de voet, kijkt. Paast hem op, uh, Eren Toeran. is er nog beweging ook aan de andere kant. Ja, heel veel personeel van uh, ACV achterin. Wat een schitterend doelpunt. Sem de Wit. Dat kan die. Fantastisch. 70ste minuut. Sem de Wit. Stef Nijland. Janno Westerman. Zoek zijn tegenstander op. Gaat er langs, zet de bal prima voor. En daar was hij, bijna. Nicky van Hilten. Volgende corner. Prachtige redding, Daan Huiskamp. Nou, en dit uh, gaat zomaar een kans opleveren. Oh nee, die gaat er langs. Oh, Benjamin. Hela Op de uitgooi van uh, Daan Huiskamp. Pompt die bal daarvoor in. Maar daar de keeper En daar het fluitsignaal van deze hele rare pot voetbal. Waarin DVS zoveel beter was in het veld dan ACV. Maar ACV gewoon met drie punten de kleedkamer ingaat. Triest maar waar.